Train, train, train. Goedemiddag, Liesplan Nederland. Vandaag ben ik klant medewerker bij Liesplan Nederland. En nou ga ik er vandaag aan het komen wie er achter die telefoon zit. Ja, dat weet ik eigenlijk wel, daar ga ik zelf zijn. <laughs> ik ben de buren, geluren. Hé. Hey. Goedemorgen. Hi, ik ben Anneke. Gaan we weer, Leaseplan. Wat gaan we doen Trink. vandaag? Nou, ik ga je vandaag eigenlijk een beetje meenemen in de customer service bij Leaseplan. En dan ga ik je daarna een klein beetje inwerken om zelf aan de slag te gaan. Ja. Laten we snel nou beginnen. Het gaat helemaal goed komen. Yes. Doe maar. Hier zitten. Ja, lekker. Oké, mm -hmm. hey, wat is nou de allerraarste vraag die je ooit gehad hebt? Ik denk dat toch dat het is. Uh, er brandt een lampje op mijn dashboard. Wat moet ik doen? Ik moet nu zelf een goed. telefoon daar gaan bemannen natuurlijk. Ja. En dan moesten we eigenlijk even gaan oefenen. Zeker. Gaan we even een rollenspel spelen? Ja. Drink, drink. Uh, goedemiddag Liesbel, Nederlands ja, met... Goedemiddag, ik spreek met, uh, met Kees Haak. Hi ah, Kees. Ik sta hier op de, de A5. Staat u nog op de A5 of ja. staat u al naast? Ja, ik, ik sta erop. Ja, die die anwb die staan hier. Ik heb een lekke band, maar die moeten met, met de tengels van mijn auto afblijven. Ik wil gewoon dat, uh, dat er een Tesla-team nu deze kant op komt. Nee, even één moment. Gaat Tesla wel uh, naar de snelweg toe? Nee. Bij ons is het zo dat uh, het altijd via de hulpverlener loopt. Oké okay, meneer, bedankt voor het wachten. Ja. Eventjes overleg. Ze komen niet naar het punt van Pech zelf. Omdat dat de ANWB doet. Ja, ik wil gewoon dat het binnen nu een uur opgelost is. Het liefst uh, het liefst ja, al. Ja, dan zou ik de man van de ANWB even zijn werk laten doen. Hier, hier wordt de kast nog meer mee geholpen. Dus uh, nee, nou, nou, dan je inzet wordt verdankt. Dat is Wel een tip die ik je wil meegeven, Geen wat jij deed, was het probleem nog even benadrukken. Dat miste ik. De, de empathie. Ja, oh. dit, uh, dit is jouw werkplek. Dit is inderdaad uh, de werkplek. Je wordt gebeld. Hoe neem ik de telefoon op? Ja. Goedemiddag, Lies van Nederland met Lonneke. Kijk, dus u bent net langs de garage geweest, zegt u, en daar hebben ze tijd. Maar ik kan niet een afspraakplanner vinden. En dit, dit krijg je als alle garages een planner hebben dichtgegooid? Meneer, wat ik zie is dat uh, inderdaad afspraakplannen nu voor morgen niet meer mogelijk is. Het is belangrijk dat je voor dit beroep stressbestendig bent empathie kunt tonen, denkt in de oplossingen en dat je communicatief heel erg sterk bent, dat je heel veel contact hebt met allemaal verschillende klanten. Je zou hem in dit geval zou hem kunnen helpen door een afspraak in te plannen voor een andere dag. Um, ik heb eventjes gekeken, helaas kan ik voor morgen geen afspraak meer plannen. Ja, ik ben een, uh, mag ik bij een andere garage? Nou, dat vind ik heel fijn meneer, dank u wel. Gaan we die afspraak nu plannen. Yes, oké. Okay. Dag meneer, fijne dag. Doei. Ik zat echt... Uh... Heel meteen dus daar stond, stond een krom. Ik vind het heel leuk dat iemand met een probleem belt en dat je dan samen een oplossing gaat zoeken. Heel erg bedankt voor vandaag. Geen probleem. Ik ga gezegd. er vandaag. maar goed. We bellen.